Zijn we weer alleen in scrap mechanic de matchcrow scrap mechanic waarin je alles kan maken Van blauw tot rood gaan. Abjad is het Vandaag gaan we die dingen doen. Ik ga even inzoomen weer. Oh, ik weet niet hoe weet dat op? ik heb twee mods ik heb. Thank <laughs> you. mm Yes. yes. All, is, I have you written at the